Je bent er een verjaardag en dit gebeurt. Hi, Sophie. Chris. Wouter. Sophie. Kom ik zien. Hoi. iedereen. Hey, Sophie Partner. Hoi. hoi. hoi. Gefeliciteerd. Sophie. Sophie. Ja. Sophie. Oh, en ik ben het nu al allemaal vergeten. Hoe kan ik daar nou beter in worden? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Boris, jij als geheugenwetenschapper weet vast hoe het komt dat een voorstelrondje zo weinig indruk maakt. Het heeft veel met aandacht te doen. Je gaat jezelf voorstellen en luistert misschien niet even goed naar de andere namen. Sowieso is voor jouw hersenen zo'n naam echt alleen een geluid. Die betekent eigenlijk niks. Misschien komt het nog goed als een naam is die je al eerder hebt gehoord. Nou, ik wil jouw naam best wel makkelijk onthouden, want ik ken nog een Boris van de middelbare school. Dan is in dit geval in jouw lange termijn ...iets geactiveerd worden, waardoor je de naam dan toch kunt onthouden. En wat is dat iets dan? En dat iets dat zijn neuroverbindingen. Dat zijn echt verbindingen tussen delen van jouw hersenen of tussen verschillende cellen. Daar wordt continu informatie gedeeld. En je sterker de verbindingen zijn, je sterker is ook jouw gehoor. Dus als ik namen wil onthouden, moet ik zorgen dat ze in een van mijn neuroverbindingen worden opgeslagen. Ja, dat zou optimaal zijn. Maar helaas gebeurt dat niet vanzelf. Je moet en kan er echt iets voor doen. Maar als je gewoon een namen hoort die je niet al kent, dan is het lastig. Misschien minuten later heb je het al bij vergeten. Je hebt het namelijk nooit echt verwerkt. Het is nooit van de weggeheuren en de lange termijn binnen binnengegaan. En dat gebeurt aan het lopende band. Of weet je nog wie je tegenkwam als je hier naartoe gefietst bent? Nee, nee, eigenlijk niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat je niet alles wil onthouden. Ja, dat klopt natuurlijk. Ons geheuren is heel slim in dat het ook dingen gaat vergeten, dat is nodig. Maar ja, de namen van de mensen van het verjaardagsfeest... Dat zou toch wel fijn geweest zijn. Dat zou inderdaad wel fijn zijn, maar hoe doe jij dat dan? Doordat ik het wel de aandacht geef dat ik de naam versta en gelijk hard op zelf uitspreek. Dat ik de naam gebruik. En daarna moet ik het nog door mijn innere ogen laten gaan. Ik moet een beeld verzinnen. Zeg, ik ontmoet je, dan zeg ik, Sophie, leuk dat je hier bent. En dan verzin ik in mijn hoofd dat je iemand bent die het hier echt... Niet te fijn vinden, het is zo vies. Ja, oh ja. ja. maar hij zegt daar baard. Dan zeg ik, hi Bart. In mijn hoofd denk ik, oh, die wil heel graag zo'n mooie vol baard hebben. Maar dat ja, lukt bad. nog niet zo. Mm -hmm. ja, en daar was Wouter. Wouter in mijn hoofd zie ik altijd wauw, wauw, wauw. Als hij iets zegt. Wouter. En dan denk ik, Irene. Irene, die denkt of dat we iets vies denkt, Iiii, en de rent heel snel weg. Je bent dus eigenlijk heel bewust namen hardop aan het zeggen... en ezelsbrilletjes aan het maken op basis van beeldassociatie. Heb je ook nog andere handige methodes? Uh, goed slapen. Slaap is echt belangrijk voor ons geheuren. Omdat tijdens slaap geheugen geconsolideerd wordt, zo noemen wij het. Dat betekent dat informatie van de korte termijngeheuren in de lange termijn binnen binnengaat. Het is een heel belangrijk proces omdat die eigenlijk beslist wat wij aan de volgende dag nog weten of niet. Oké, okay, dus na die verjaardag moet ik genoeg slapen. Maar hoe zit het dan met onbenullige details? Want ik kan me soms echt de stomste dingen herinneren, terwijl ik niet meer weet over welke persoon het ging, of welke situatie. Dat heeft te maken met het limbische systeem. In binnenliggende regio van ons hersenen, die heel belangrijk is voor emoties en geheugen. ...en de combineren van de twee. Dus als iemand bijvoorbeeld een vlek op zijn shirt heeft... <laughs> ...is misschien grappig, of opvallend, of je schrikt ervan... ...en dat zijn allemaal emoties en dat blijft hangen. Niet nuttige details, dat zijn vaak grappige, verbazingwekkende of opvallende dingen. Dus een naam valt niet echt op, maar een vlek wel... ...dus daarom onthoud je de vlek wel, maar niet welke naam erbij hoort. Precies, of de dat zware doods dat accent. Dat zou kunnen, ja. Dus een naam koppelen aan een gek kapsel of een vreemde vlek... ...de naam hard opzeggen of er gewoon een heel verhaal omheen fantaseren. Dat is hoe jij binnen de kortste keren alle namen op een verjaardag onthoudt. En dit was het lab. Vond je dit nou een leuke video? Klik dan hier om te abonneren of hier om er nog veel meer te bekijken.